Ik wil jullie nu wat gaan vertellen over bevalhoudingen. Want als je bij je verloskundige straks um, je geboorteplan of je bevalwensen gaat bespreken... ...dan is dat een onderdeel die sowieso aan bod gaat komen. Uh, misschien heb je er al een beetje over nagedacht, over hoe zie je jezelf bevallen. En dan bestaan er natuurlijk twee fases. De ontsluitingsfase, daar heb je verschillende opties en houdingen in. Maar ook het persgedeelte, dus de persfase. En um, sowieso is het goed om te weten dat uh, als je vrouwen zelf over het algemeen de kans geeft om hun eigen houding aan te nemen, dat de meeste vrouwen niet gewoon plat op hun rug gaan liggen. Sterker nog, dat vinden de meeste vrouwen eigenlijk het minst fijne tijdens de bevalling. En dat is ook wel logisch als je bedenkt dat de, um, het baringskanaal is geen rechte buis is. Het baringskanaal is eigenlijk een soort van L-vormig met een bocht daarin, een uh, vormige buis, waar de baby dus moet passeren. En um, als je plat op je rug zou liggen tijdens de bevalling, uh, kan dat soms heel lekker zijn om even uit te rusten. Maar als je dat langdurig doet, kun je je voorstellen dat de zwaartekracht eigenlijk niet goed meewerkt. En de zwaartekracht heb je eigenlijk best wel nodig, want de baby moet gewoon lager en dieper op je bekkenbodem komen. En we weten ook uit onderzoek is gebleken dat als je regelmatig houdingen wisselt tijdens de ontsluiting, maar soms ook tijdens het persen, dat je bevalling wel tot een uur korter kan duren. En meeste vrouwen ervaren ook minder pijn als ze regelmatig wisselen van houding. Dit is ook een van onze taken, dus als je dat niet vanuit natuur al zou gaan doen... ...tijdens de bevalling, dan zullen we jou daarop helpen herinneren. En zullen we je af en toe helpen van, joh, je ligt nu al een hele tijd op je rechterzij. Misschien is het goed om even een klein stukje te gaan lopen, een beetje te gaan wiegen. Het is goed omdat het bekken uh, is, uh, kan werken. Hè? Het bekken uh, is belangrijk dat hij blijft bewegen tijdens de bevalling... ...zodat de baby daar makkelijker doorheen kan gaan. En je ziet ook dat als vrouwen... Um, regelmatig dus wisselen, elk half uur tot een uur, dat um, nou, die baby gewoon steeds makkelijker en beter dieper in het bekken kan komen. En dat is dus een van de voordelen om verschillende houdingen te gaan wisselen tijdens de bevalling. Um, de meest bekende houding is wat je altijd op tv ziet, is liggend dus op de rug. Hè? Dat is ooit ontstaan ergens... Uh, uh, in de afgelopen eeuw, dat, omdat het voor de dokter wel heel praktisch was. dat als de vrouw op haar rug lag. dan kon die mooi, hè, had hij goed zicht op het, uh, op het hoofdje. die dan geboren zou kunnen worden. Uh, maar dat is eigenlijk best wel tegennatuurlijk. omdat de baby eigenlijk met zijn hoofdje. richting, ja, uh, richting de, de hemel, zeg maar. moet geperst worden. En als je gaat zitten of op een andere houding. dus gaat staan of gaat uh, op handen en knieën gaat zitten dan gaat dat veel logischer naar beneden, het hoofdje. En dat is ook de reden waarom wij dus adviseren... Um, niet per se standaard uh, st plat op de rug te gaan liggen. Um, uh, we zien dat uh, vrouwen die uh, bewegen, uh, voelen zich... hebben echt ook bewezen minder pijn van de weeën. Dus dat is een groot voordeel. Kijken naar de verschillende houdingen, kun je natuurlijk denken aan... Uh, liggend bevallen, staand bevallen, zittend bevallen... Op handen en knieën bevallen, in bad bevallen. Um, en dat zijn een beetje de, de smaken zoals je ze hebt. En we gaan je hierbij wat plaatjes laten zien over hoe dat er dan uitziet. Um, als je tijdens de ontsluiting um, uh, je zo goed mogelijk... He, sommige vrouwen vinden het heel fijn om nog te blijven lopen, te blijven bewegen, af en toe te blijven hangen. Het kan fijn zijn om iets he, te hangen op een aanrechtblad of op een hoog bed... Uh, zodat je partner ook bij, uh, bij rugweeën uh, goed de onderrug een beetje tegendruk kan geven. Tijdens het persen kun je ook bijvoorbeeld op een baarkruk gaan zitten. We hebben die ook altijd bij ons en in het ziekenhuis is die ook voorhanden. En een baarkruk ziet er ongeveer zo uit. Ik heb er een bij me. Uh, dit is een baarkruk die. Uh, uh, er zijn, je hebt ze in verschillende vormen. Het is eigenlijk gewoon net een uh, wc-bril, uh, een wc-bril die uh, open. Uh, aan de voorkant is. Dus het, is, het werkt hetzelfde als op het toilet gaan zitten als je moet poepen. En dat is ook precies hetzelfde gevoel hè, wat je kan krijgen... tijdens het persgedeelte uh, van de bevalling. En als je hierop zit, voel je... Uh, vaak werkt de zwaartekracht gewoon heel goed mee. En we zien dat het uh, de bevallingsduur ook echt kan verkorten. Dus het stukje van de persen echt kan verkorten. En veel vrouwen vinden het ook heel fijn, want de partner kan heel mooi achter de baarkruk gaan zitten. En die kan de vrouw echt goed ondersteunen en vasthouden. En de verloskundigen zitten dan aan de voorkant voor. Om je zo goed mogelijk te vertellen en te begeleiden. Wanneer je moet persen en wanneer je even moet zuchten. En het mooie is ook, omdat de voorkant open is, dat veel vrouwen hun kindje ook zelf daarmee kunnen aanpakken. Dus dat is, dat is een heel groot voordeel van de baarkruk. Dus wie weet overweeg je dit en dan heb je een idee dat, hoe dat er in ieder geval uitziet. Een houding die ontzettend goed werkt, maar niet altijd van tevoren heel positief en populair is, maar wel ontzettend goede houding is om, om zowel tijdens de ontsluiting te gebruiken als tijdens het persen, is op handen en knieën. En, uh, want op handen en knieën geef je eigenlijk heel veel ruimte aan het achterste deel in je bekken. En voor vrouwen die veel last hebben van rugweeën, onderrugpijn en onderrugweeën, uh, uh, uh, zien we dat dat echt vermindert als je op handen en knieën gaat, omdat de, de druk gewoon iets meer naar voren gaat. Het kan ook heel goed zijn, soms als het uh, uh, tijdens de bevallingsstijl... je bent bijna bij 10 centimeter, maar dat laatste randje wil nog niet helemaal weg. Dan kan dat ook een ultieme houding zijn om dat laatste stukje zo goed mogelijk te laten verlopen. En sommige vrouwen blijven dan in die houding. En um, dat is een beetje hè, de houding dus zoals je hem kent op zijn hondjes, zeg maar. Uh, maar dat is eigenlijk een hele goede manier, omdat je ook zo half uh, kan hangen aan het bed. Het is niet... Um, en en je, je maakt optimaal ruimte in je bekken, dus het is eigenlijk een hele mooie houding om in je achterhoofd te houden... ...dat je die mogelijk ook nog zou kunnen gaan proberen. Wat we verder ook veel doen in onze praktijk is badbevallingen. Een badbevalling is um, eigenlijk heel populair omdat uh, we zien dat vrouwen zich uh, heel erg prettig in het water voelen. Het is pijnstillend en uh, je kan eigenlijk in het water alle houdingen aannemen die je maar uh, kan bedenken... Half zittend, op handen en knieën, uh, hurkend, uh, hangend aan het bad, aan de badrand. Um, er is zelfs een mogelijkheid dat je met een soort van speciale waterbaarkruk... Uh, op de barkruk in het water kan bevallen. En met name als je een wat groter bad ter beschikking hebt, is dat een hele goede optie. En um, wat fijn is aan het water, is dat het vooral het laatste stuk, als we kijken naar het persen. Uh, het laatste stuk, hè, dat, dat het hoofdje gaat staan bijna, uh, dat branderig gevoel wordt beduidend minder in het water. En Het is ook voor de baby een hele vriendelijke en fijne manier om geboren te worden. Want uh, we zien dat, uh, ja, dat een kindje een hele mooie overgang kan maken tussen... ...in de baarmoeder waar het warm en in het water eigenlijk zit... ...en buiten de baarmoeder het weer in de warmte en in het water geboren wordt... ...dan zien we dat kinderen dat eigenlijk een hele mooie transitie doormaken. En kinderen kunnen ook echt even tot een minuut aan zeker nog onder water blijven... ...ook al voelt dat voor veel... Uh, moeders en vaders dan een beetje onnatuurlijk en pakken dan toch hun baby zelf op. Dat mag natuurlijk, maar het, de baby krijgt gewoon nog zuurstof door de navelstreng. Dus het is veilig om het baby nog even in het water te laten. En je ziet dat de overgang gewoon heel uh, mooi zacht en mild verloopt voor een baby. Dus dat is ook een, uh, een, een optie die je zeker in je achterhoofd kan houden voor, uh, voor je bevalling. Nou, als we kijken dus naar de voordelen van verschillende houdingen... Uh, aannemen tijdens de bevalling, zien we vooral dat vrouwen die zelf konden kiezen... welke houding ze wilden aannemen, echt meer controlegevoel hadden... ten aanzien van de bevalling, en dat is echt wel een belangrijke. We zien ook dat vrouwen minder pijnstillingsbehoefte hadden als ze verschillende houdingen en elke keer goed wisselden van houding ook tijdens de bevalling. En we zien ook dat het persen minder lang duurt. Dus dat is ook een mooi voordeel. Het is nog goed om te vertellen, denk ik dat als je onverhoopt tijdens de bevalling medisch zou worden, dus dat de gynaecoloog de bevalling, de zorg van de bevalling overneemt. Dat het dan wel vaker zo is dat je wat geacht wordt om op het bed platte op het bed te gaan liggen. Omdat je wat meer slangetjes hebt, je... ...wordt geregistreerd met een CTG, dus het baby wordt continu met in een, in een, in een hartfilmpje in de gaten gehouden. Weet dat je ook dan over het algemeen nog de keuze hebt om de houding aan te nemen zoals je die zelf wil. Mits dat natuurlijk mogelijk is en, en medisch gezien ook verantwoord is. Maar uh, bespreek dat en uh, misschien is dat ook een goede rol van de partner als jouw vrouw dat niet meer zelf kan bespreken, dat, je, um, dat jij bijvoorbeeld uh, ja, aanspoort tot... goh, zullen we eens kijken of je op een andere manier kan, uh, de weeën kan opvangen... of op een andere manier kan persen. Ik denk dat dat wel een uh, goede tip is om mee te nemen als je medisch mocht worden.